Papa, mama, Berber, Brian, dit is de allerleukste familie van Nederland. Oh, Sta jij nou zo hoog? Sta jij nou zo hoog? Sta jij nou zo hoog? Hoi! Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, Tellen. En daar zit ze dan. Helemaal alleen in de speeltuin. Ik ben er niet, helemaal alleen. Ik ben uh, blauw. Blauw, ik ben Brian. En ik ben natuurlijk papa. Ik ben mama. We gaan naar de andere speeltuin. Blauwe? Naar de blauwe speeltuin, toch mama? Ja, dat uh, verstaan ze niet als je die kant op spreekt. Ja! Zo. Nou, daar zit ze weer. Weer zitten. Niks maar erachteraan rennen en doen. En niemand die dat ziet en iedereen die maar gaat zeuren van de Michel doet niks. Zo van familie. Maar hij zit ook voor geen meter, maar ja, dat heb je hè, als je het lang laat groeien. Hé, hey, dit was weer een aflevering van de familie. Een, tot de volgende in de sloot. Een haai hier in de sloot? Maar dat kan papa toch helemaal niet. Nou, ik zie geen haai. Oh, zo! Zag je dat Brian? Chips, dat was wel groot hè. De mama! Dat ziet er ook heel fijn uit. Vond jij deze video ook zo leuk? Vergeet dan niet om een duim omhoog te geven. Wil je altijd weten wanneer onze laatste video's online komen? Abonneer je dan nu op ons kanaal.